Wil je op leuke en aantrekkelijke wijze aan de slag gaan met cijfermateriaal of andere data? Wil je deze de wereld insturen, maar je weet niet goed hoe? Met de gestructureerde aanpak en de handige tools van Illustrator bereik je al snel een professioneel resultaat. We verkennen de functies, methodes en tools om een infografiek creatief verder uit te breiden. Ook leren we een document opbouwen om datagebonden grafieken te genereren. De focus ligt misschien op de grafiektools, maar we reiken ook tal van handige tips en tricks aan om creatief een stapje verder te gaan. Leren met Illustrator een schijnbare saaie en droge data omzetten naar een originele, overtuigende en vooral ook leesbare infografiek.